We staan hier midden op de Brouwersdam, op de grens tussen Zuid-Holland en Zeeland. En hier moet er wat bijzonders gaan gebeuren. We willen namelijk door de inbreng van beperkt getij de waterkwaliteit in de Grevelingen gaan verbeteren. Deze dam die ligt al sinds 1971, maar daarvoor was het gewoon een open verbinding met de Noordzee in de Grevelingen. In 1971, in het kader van de Deltawerken, is de Brouwersdam aangelegd vanuit veiligheidsoverwegingen. En eigenlijk in een 40 jaar tijd is de waterkwaliteit in de Grevelingen behoorlijk achteruit gegaan. En dat betekent dat er dus zuurstofloze lagen zijn ontstaan met vooral bacteriewerking die nog meer zuurstof op zich nemen. Om dat eigenlijk een halt toe te roepen is dit de plek waar het eigenlijk moet gebeuren door een gat in de dam te maken. Dat gaat natuurlijk niet zomaar. Daar ga je niet over één nacht ijzen. en dat betekent dus dat we met verschillende partijen rond de tafel zitten om te kijken hoe we dat gaan realiseren. Het Rijk, de opdrachtgever, die probeert samen met mensen uit de regio en Staatsbosbeer onder andere om te kijken van wat moet er allemaal gebeuren, wat zijn de gevolgen, de consequenties, waar moeten we rekening mee houden, wat moet er opgelost worden, want boven water is er namelijk wel ontzettend veel moois gebeurd, ondanks dat het onder water slecht gaat. We hopen hier op deze plek over een aantal jaren een gat in de dam gerealiseerd te hebben. Zodat we eruit gaan dat we weer een mooie, prachtige, gezonde en vooral natuurlijke grevelingen hebben gecreëerd. Door eigenlijk heel simpel weer een stukje terug naar af te gaan. En dat we dan met z'n allen kunnen genieten van al het moois wat dan weer opbloeit.